Om een geoliede parket optimaal te onderhouden heeft La een onderhoudskit voor olie samengesteld. Deze onderhoudskit bevat de Unicare X-MAT. Deze conditioner moet meteen na plaatsing aangebracht worden op de geoliede parket. Voor het regelmatige onderhoud bevat de onderhoudskit voor olie de La Wood Woodsoap. Deze zeep reinigt en voedt de geoliede vloer. Hoe ga ik nu mijn geoliede vloer in? Wat heb je nodig? Microvezeldoek, stofzuiger, een dweil, een emmer en deze twee, de Unicare x mat en de LaLainion White Soap. Door een regelmatig onderhoud zal je parketvloer even mooi blijven als de dag dat die werd geïnstalleerd. En Aangezien je voor een geoliede vloer koos is het belangrijk dat je deze vanaf de eerste in gebruik gebruikname optimaal verzorgt, zodat hij zijn natuurlijke schoonheid kan behouden. Na plaatsing van de vloer raden wij aan om de vloer onmiddellijk te stofzuigen. Eenmaal de vloer stofvrij gemaakt is, moet de geoliede vloer behandeld worden met een conditioner. En de Unicare X-MAT mag onverdund gebruikt worden. Breng gelijkmatig met een microvezeldoek in de richting van de houtnerven het aan. En eenmaal de volledige oppervlakte van de vloer behandeld is, moet je de vloer voor minstens 1 uur laten drogen. Een week na de eerste ingebruikname van je geoliede parket mag je beginnen met het regelmatig reinigen en voeden van de vloer. Omdat het belangrijk is dat een geoliede vloer vaak gevoed wordt, ontwikkelde Laleniol speciaal voor geoliede vloeren een zeep die reinigt en tegelijkertijd voedt. Meng 100 ml woodsoep met 5 liter lauw water. Je vloer te vaak reinigen is zeker niet nodig en dat kan zelfs je vloer beschadigen. Dus gebruik ook nooit te veel water bij het reinigen van je vloer. Altijd de vloer lichtvochtig reinigen en we raden aan om de vloer slechts eenmaal per maand met een Lenno Wood Soap te reinigen. Dompel je dweil goed onder in de emmer met water en La Wood Soap en vervolgens mag je de dweil goed uitvringen. Nooit met een te natte dweil te werk gaan, altijd lichtvochtig dweilen is de boodschap. Dat is meer dan voldoende om, en volstaat dus ook als onderhoud. De vloer moet altijd in de richting van de houtnerven en de lengte van het parket gedweild worden. Dweil de ruimte in één vloeiende beweging, spoor regelmatig de dweil uit en vervring vervolgens weer goed uit, zodat de dweil zeker niet te vochtig is. Eenmaal gedaan met dweilen, laat je de vloer volledig opdrogen gedurende één uur. We raden je aan om eenmaal per jaar de vloer alsnog te behandelen met de UniCare X-MAT. Dit zal ervoor zorgen dat je vloer jaar na jaar optimaal onderhouden blijft. Wil je meer tips? Bekijk dan onze andere tutorials.